Hallo allemaal! Hoe gaat het met jullie? <laughs> ik dacht ik kon vandaag nog even iets uh, zeggen. Want uh, er is uh, een nieuw vriendje aangekomen die ik ook uh, bij, uh, weer bij Katelijnen heb besteld. Deze keer een star being. Ik werk naast met de draken, werk ik ook al met andere lichtwezens, zoals ik al heb verteld. En Dit is een prachtige star being. Van blauwe avonturijn. Een echte beauty, zoals jullie kunnen zien. Hm. Ja. Ik heb dezelfde soort uh, kristallen, trouwens als ketting hangen. Dit is uh, groene, groene avonturijn. Die vind je dus in meerdere kleuren. Dit is blauwe avonturijn. Hmm. En uh, ja, ik was dus op haar, de webshop van Cathelijnen aan het kijken, naar, uh, de, ze, ze verkocht uh, dus meerdere van deze starbidings en uh, tot bij, toen ik de foto's van deze zag, voelde ik meteen een sterke connectie ontstaan. Dus uh, ik heb mijn gevoel gevolgd, ik heb de roep gevolgd van deze prachtige starbidings en ik heb deze besteld. Want uh, naast de draken voel ik natuurlijk ook een heel erg sterke connectie met de kosmos uh, en met uh, de, de, de positieve aliens, de, de sterrenwezens. De sterrenwezens vind ik daar wel een, een mooiere naam voor, sterrenwezens. En uh, ja, er zijn heel veel verschillende die we hebben, we hebben allemaal bondgenoten van de mensen. Uh, bijvoorbeeld je hebt er van Lyra, je hebt, uh, je hebt er van Sirius, je hebt er van de Andromeda. Uh, de Pleiaden heb je natuurlijk ook. Ik heb een tijdje geleden ook een sterreninwijding laten doen. Daar heb ik ook een video, video over gemaakt, waarin uh, naar voren kwam wat mijn oorsprong was. Ik ben dus blijkbaar heb ik een heel sterke connectie met zowel uh, de Pleiaden als met Lyra. En uh, mijn, uh, ik heb daar blijkbaar ook een sterrenmoeder. En uh, zij is dus ook uh, afkomstig van uh, de Pleiaden en van Lyra. Uh, die van Lyra, dat zijn meer zo de katachtige. Die zien er meer als katachtige wezens uit. En uh, die van de Pleiaden, die, die worden heel vaak beschreven als lang blond haar. En ook uh, heel groot van gestalte, maar ja, het zijn sowieso wel uh, bondgenoten van de mensheid. En. Uh, ja, er zijn heel, de, tegenwoordig zijn er heel erg veel star-seeds uh, op de wereld. Allemaal in een mensenlichaam, maar de ziel is dan eigenlijk afkomstig van ergens anders. Maar we zitten dus allemaal in een mensenlichaam. Maar uh, als, als, dan, uh, als we overlijden, gaat onze ziel weer terug naar waar we van oorsprong afkomstig zijn. Dus heel vaak terug naar de sterren. Maar soms ook wel, als je woont van de natuurwezens of zo afkomstig bent, kun je ook wel terug naar het elfen, elfenrijk gaan. Of naar het drakenrijk, het eenhorenrijk. Je hebt, je hebt echt heel veel verschillende uh, sferen, dimensies waar je terug naartoe kunt gaan. <laughs> ik, dat is ook iets waar ik heel sterk in geloof, wat er gebeurt als je dan uh, uiteindelijk sterft hier op aarde. Je ziel leeft sowieso verder. Je lichaam blijft achter. Maar je ziel gaat naar een van deze vele dimensies. Zoals, ja, de, naar de sterren. Terug naar de natuurwezens. Of naar andere dimensies waar je uiteindelijk afkomstig van bent. En, uh, ja, ik ben heel erg blij met deze. Ik pakte deze daarnet uit. Dus ik laat hem al direct meteen aan jullie zien ook. Ik pakte hem uit en ik voelde meteen heel erg een licht, zo'n heel een licht uh, gevoel over mij heen gaan, Een heel erg helder gevoel. Heel erg verfrissend. Het voelt een heel erg aangenaam aan. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee. Het is een echte beauty. Een echte beauty. Zoals jullie kunnen zien. En, uh, ja, ze voelt gewoon heel erg uh, verfrissend aan. Heel erg helder. Heel erg liefdevol. Het is, uh, zoals ik al heb verteld, aan el elk van zo'n soorten skulls, zit ook wel meestal een lichtwezen aan verbonden. Zo dus heb je bijvoorbeeld bij de drakenskulls, zoals nu bijvoorbeeld hier, eentje die ik weer laat zien aan jullie. Mijn waterdraak. <laughs> um, ja, dus daar zit dus ook een drakengids aan verbonden. En ik heb zo ook wel meerdere skulls in huis. Ik heb van de... ...van de draken al heel erg veel laten zien aan jullie. Dus ik heb heel, heel veel drakenwezens bij mij, allemaal enige grote drakenfamilie. Maar ook bij deze prachtige starbeelings heb je dan ook wel een sternwezen... ...dat eraan verbonden is. Energetisch. Ik ben iemand van, ik kan ze niet meteen zien, maar ik voel ze wel. Je hebt ook mensen met de gaven die hun drek kunnen waarnemen, die hun drek kunnen zien die, um, of die telepathisch kunnen communiceren met deze wezens. Bij mij is het echt het, het voelen. Ik voel de energie er heel erg sterk van. Dus bij mij is het meer heldervoelendheid dat ik als gaven heb, dat heel erg sterk ontwikkeld is bij mij. Ik hoop natuurlijk ook op dat ik misschien Telepathisch ook wel contact kan krijgen met deze wezens, of dat ze uiteindelijk haar kunnen zien. Maar uh, ja, zoiets kun je natuurlijk niet pushen. Dus uh, ik, ik heb er gewoon vertrouwen in en ik zie wel of het voor mij bestemd is of niet. Maar ik sta er wel voor open. Ik heb hun ook altijd gezegd: van ik sta er voor open. En als zij mij willen helpen om deze gaven te ontwikkelen, zoals helderziendheid, uh, telepathisch contact met hun, dan uh, zijn ze altijd welkom. Ik heb al gezegd dat ik er heel erg open voor sta, dat ik het wel heel graag zou willen. Maar uh, dat, dat wil niet meteen zeggen dat je er ook echt klaar voor bent. Het kan zijn dat ik het later pas in mijn leven krijg. Het kan zelfs zijn dat ik dit leven het nooit echt ga ontwikkelen. Maar ik ben al blij dat ik heldervoelend ben, dat ik de energie al heel sterk aanvoel. Dat is toch al beter als niets, denk ik dan. Dus ja, dat wil ik vandaag weer graag even delen aan jullie. Deze mooie starenbieding van Blauwe Aventurijn. Een echte beauty. Hm. Ik ben er nu al heel erg dol op. En ze is, is natuurlijk ook van harte welkom. En ik ben van plan ook nog heel veel mee te gaan samenwerken, en mij erop af te stemmen en zo. Dus ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. Heel erg bedankt trouwens uh, voor degenen die toch naar mijn video's kijken, uh, die mij volgen. En uh, ja, heel erg veel liefst van mij.